Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 24 augustus. Opoffering in het huwelijk. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Corinthians 13, vers 1. Al sprak ik de talen van alle mensen en engelen... Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbaal. In het begin van ons huwelijk moest God mij leren dat ware liefde voor Dave voor mij soms betekende dat ik offers moest brengen. Tot op dat moment wilde ik alleen maar mijn zin krijgen en gedroeg ik mij als de dreunende gong die in deze tekst wordt genoemd. Liefde is de hoogste vorm van volwassenheid. Het vereist vaak een offer als geschenk. Als liefde van onze kant niet iets van een opoffering vraagt, dan houden we waarschijnlijk niet echt van die persoon. Als er geen opoffering in ons handelen is, reageren we hoogstwaarschijnlijk alleen als ze iets aardigs voor ons hebben gedaan, of doen we alleen maar alsof we aardig zijn om controle over hen te hebben. Het is belangrijk te begrijpen dat ware liefde uit zichzelf geeft. Dus je beslissing moet altijd de belangen van je wederhelft op het oog hebben. Wanneer je dat doet, dan geef je vanuit jezelf. Gods verlangen voor een man en vrouw is dat ze elkaar opofferend en onvoorwaardelijk lief hebben. Dit betekent dat je niet altijd je zin krijgt. Maar het goede nieuws is dat, wanneer een man en vrouw hun eigen verlangens opofferen, zij een zegevierend huwelijk hebben. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil wandelen in ware liefde in mijn huwelijk. Vandaag neem ik het besluit